In deze video laat ik zien hoe je in Microsoft Forms een overzichtskoppeling kunt maken van gegeven antwoorden in een formulier. Dit is een formulier wat is ingevuld door studenten waarbij ze zich konden aanmelden voor een sportmiddag. En de antwoorden kan ik hier als beheerder eenvoudig terugvinden. Ik kan hier ook nog op detail gaan kijken, ik kan resultaten per uh, antwoorder bekijken en ik kan dit ook exporteren naar Excel. Wanneer ik de antwoorden wil delen met de mensen die het antwoord hebben gegeven, dan moet ik daarvoor een link hebben. En die link kan ik maken, de overzichtskoppeling, via deze drie puntjes en dan overzichtskoppeling maken. De link die hier staat kopieer ik en die kan ik vervolgens bijvoorbeeld plakken in een uh, e-mailbericht of ergens in, op social media, in Teams of uh, waar dan ook, waar ik de koppeling wil delen met degenen die geantwoord hebben. En als ik dan deze koppeling in een nieuw venster zou plakken en ik open dat, dan zul je zien dat hier een overzicht staat van alle gegeven antwoorden zonder dat hierbij de namen van de respondenten terug te zien zijn.